Die wolken voor ons zien gaan, die turbulentie in die wolken. Drie van onze meteorologen zijn vertrokken naar Amerika om een aantal weken te gaan stormchasen. Ze zoeken grenzen op en komen oog in oog te staan met Moeder Natuurs grootste krachten. Dit is. door de ogen van Stormchasers.